In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Patsy. Hij is gesteriliseerd. Knippen of knopen? Ja, knippen. Voor de wereld of voor jezelf? Beide. Single of in een relatie? In een relatie. Sterilisatie of de mannenpil? Sterilisatie. Zijn kinderen wel of niet leuk? Uh, wel leuk. Wat is steriliseren precies? Uh, een zaadleider gewoon aan, aan allebei de kanten doorknippen. En. Uh, ja, en dan uh, is het de bedoeling dat het op een gegeven moment. Uh, uh, dat er geen uh, zaadcellen meer naar buiten komen. Maar wat, uh, maar wat is dan het verschil tussen steriliseren en castreren? Ja, castreren is uh, volgens mij dat ze gewoon de hele bedoeling de uh, afjanken. alles eraf. Alles gewoon. Volgens mij. En dan gewoon uh, dichtstitchen en klaar. Maar is het nou zo dat je 100% onvruchtbaar bent? Ja, het is 100%. Maar je moet dus, uh, om echt te kijken of jij 100% safe bent, moet ik dus even kijken. Want ik heb het net gedaan. Dan moet ik over 1 à 2 maanden moet ik, uh, een bakkie cummen En dat moet ik inleveren. En dan gaan ze checken van, uh, of alles een beetje eruit is. Waarom heb je gekozen voor sterilisatie? Ja, voor mij heeft het sowieso meer redenen wel. Eén uh, reden is natuurlijk dat ik gewoon best wel lang heb nagedacht van, oh ja, wil, wil ik nog ooit kids? Uh, zeg maar heel simpel, want je, je weet nooit of je kids krijgt, maar ik bedoel, wil ik ooit kids? Maar toen had ik altijd al wel zoiets Oh, dit moet, uh, dit, dit, dit, dit, dit moet ik niet hebben. Zeg maar, dit is niet, ik vind kids gewoon lachen, als mensen kids hebben. Maar niet om zelf kids te hebben, zeg maar. ja. Op een gegeven moment word je dan wat ouder en dan ga je ook een beetje naar, naar de omgeving kijken en zo. En dan denk je toch van, ja, die mensen hebben problemen ermee. Wil je wel een kit zo neerzetten in een bepaald soort wereld? Ik snap dat je geen kinderen wil, maar dan dat sterilisatie-idee is natuurlijk wel echt een stap. Kijk, voor mij was het gewoon heel duidelijk. Ik had gewoon voor mezelf die keuze van op een gegeven moment gemaakt van... Het, eigenlijk al heel snel, maar na een tijd nadenken, echt zo permanent gemaakt van... ja, ik, uh, ik wil geen kinderen en ik wil niet die verantwoording bij iemand anders. Uh, je moet die verantwoording delen. Dus uh, als ik geen kinderen wil, dan moet ik die knoop ook zelf door gaan hakken. Ik kan moeilijk tegen iemand zeggen, jij moet maar zorgen dat je de pil bent of weet ik, haal het maar weg of weet ik. Ik, ik, ik kan die verantwoording niet in iemands andere schoenen gaan leggen, zeg maar. Stel nou, zeg maar, hypothetisch dat er bijvoorbeeld een mannenpil was geweest. Had ja. je dat dan wel gedaan? Nou, dan moet, dan moet ik eerlijk zeggen, omdat ik het al heel lang in mijn hoofd had om het door te choppen en ik ben ook heel erg van, uh, gewoon... Uh, ja, maar was het een optie voor jou geweest voor dan mij ook niet. om een mannenpil nee, te nee, nemen? Nee, nee, voor mij denk ik ook niet. Maar dat komt ook door het feit, omdat ik al in mijn hoofd had om dit een keer te gaan doen. Uh, ik denk, als je dit niet in je hoofd hebt, als je denkt, nou ik wil ooit een keer kids of dit en dat, is dat misschien wel een prima oplossing. Hoe was de operatie? Dus uh, dit hou ik even lekker kort. Wij naar binnen. En uh, wachtkamertje. Nou Op een gegeven moment was het uh, ping. Zo, uh, B4, 5, 3, 2. Zo'n schermpje. Nou, dat was ik. Uh, naar binnen. En uh, nou, dus ik een beetje au-hoeren. En toen op een gegeven moment. Uh, uh, nou, zij, zij ging zo. Uh, mijn balzak uh, zo in. Maar even, je gaat dus niet helemaal onder narcose. Je gaat niet helemaal onder narcose, nee. Woe. Ze doen gewoon een stuk zo. Of ja, nee, eigenlijk dit alleen. Ik dacht gewoon, zo'n spuitje of zo. Maar dat was toch nog best wel een unit die ze erin uh, in gingen knallen. Uh, nou, die, die op een gegeven moment zei ze: Nou, daar gaan we dan. De, en dat ding er zo in. In je balzak. Ja, dat wordt. Uh, het wordt volgens mij echt zo. best wel dieper ingespoten voor mijn gevoel. Maar ik, lag, ik lag op pijn? de oude hoeren ondertussen. Dus ik, uh, maar ik voelde hem best goed. Zeg maar. Je voelt hem wel echt goed oh. naar binnen knallen. Nou, dat ding verdoofd. Toen zei ze. Uh, maar dat, je voelt gewoon die, die spuiten zo in en uit gaan. Want toen zei ze, ja, ik ga even een stukje snijden en dan moet je even zeggen of je het voelt of niet. Toen dacht ik, dan hoop ik dat ik het niet voel, zeg maar. Nou, snijden, ik zo, nah, dat uh, gaat helemaal goed, joh. ik voel wel dat, dat je een beetje aan het snijden bent, maar niet... Uh, tegen geen pijn. Ik ga niet helemaal kapot, nee. Toen zei ze, ja, ik ga nu uh, je zaadleiden eruit halen, of een soort van aantrekken. Ik zo, ja, let's go, zei ze, ja, dit kan bij uh, uh, mensen een soort van heel kut zijn en bij sommigen prima en dit verschilt heel erg van de persoon, zeg maar. Dus ik zei ja, uh, let's go, uh, doe maar. En zij trekt zo aan dat ding, maar dat, bij mij, ik voelde, ik werd wel een beetje een soort van misselijk, funny feeling in de, in de stomach. Maar uh, het voelde echt zo alsof je een soort van majorette, Geppetto-achtige Pinocchio uh, ding, zo met die touwtjes zo, weet je aan, het, ja. aan die zaadlijden. En euh, nou zei zo ja ik ga nu euh, euh, door midden knallen en euh, ja, ze zei wel gewoon normaal natuurlijk. Uh, en uh, je voelt wel dat ze dus bezig zijn. Ik wist wel dat ze één kant aan het doen waren. Maar toen zeiden ze ja de andere kant. Maar ik dacht nou heel de zoo is nog verdoofd. Weer dat ding zo van tafel. Ik zei, ah, moet je dit nou nog een keer? Euh, ja dat moet die andere kant ook nog in en dit en dat. Dus weer die spuit erin die voel je dan weer wel wat ja. ik al zei. En daarna, eigenlijk gewoon uh, ja, stap uh, 1 tot en met 10 all over again. Alleen dan uh, aan de andere kant. Ja, ik denk dat de ingreep in totaal. zeg maar, als je mijn hoe met die mensen eraf haalt. en uh, dat bloedonderzoek en, en, en zo. dan duurde het, denk ik, zo. ja, ik denk 20 minuten, half uur. En wat hadden ze gezegd over je herstel? Hoe dat zou? Uh, nou, ze zeiden gewoon, eigenlijk zeiden ze van. je mag sowieso even, eigenlijk sowieso een week niet speren of zo. Uh, ja, met met neuken of bedoel ja, je ook ja. ejaculeren mag uh, niet? Nee, dat, dat mocht dus eigenlijk um, op het begin ook liever niet, omdat dan toch alles een beetje opzwelt en, uh, en, uh, en heel de bedoeling. Dus, um, maar ze lieten het soort van best wel aan mij om, om een beetje te voelen van, ja, dit kan nu wel, dit kan nu wel. Maar zeiden eigenlijk wel, hou sowieso wel even een weekje tot tien dagen rust. Kom je nog klaar met sperma? Ja, de, de, ik dacht, ze zeiden wel van, yo, je moet even de eerste keer even checken. Uh, of er geen bloed tussen zit. Dat kan. Dat maakt helemaal niet uit. Het is volgens mij zo dat in één ding van je lichaam. wordt natuurlijk die cum gewoon gemaakt. Ja. En, die, en die, dat gedeelte wat nu bij mij is doorgechopt. Daar, daar zit die semen zelf in, zeg maar, die cellen. En volgens mij is dat gewoon dat dat niet meer die cum in gaat. En daardoor is die cum gewoon nog precies hetzelfde. Dus je hebt eigenlijk een soort van cum zonder zaadcellen. Ja, dat is het. Het ziet er gewoon hetzelfde uit. Hoe was voor jou gewoon de eerste keer seks. Na de operatie. Ja, nice. Ik lag ja? wel. Ja? maar ik, ik, moest, ik ging wel zo liggen als een soort bejaarde, zeg maar. Ja, omdat je dacht van ik moet het voorzichtig ja, doen. Ja, nee, maar je, je voelt ook nog alles een beetje krokant zijn. En ik moet zeggen wat ik kan zei. Ze zeiden je mag zo en zo lang niet, maar dat ging best snel de mist in. Uh, zo kon kijken. je jezelf niet beheersen? Nee, het liep uh, wel snel uit de klauwen, ja. Inderdaad. Maar was je dan niet bang dat het dan dus... Nou, ik dacht, ik ben dan altijd zo van ja, dat zien we zo wel weer, joh. Wat als je droomvrouw toch kinderen wilt? Nou, laat ik het zo stellen. <laughs> Mijn droomvrouw wil geen kinderen. Ja. ja dus en daarom uh... is het jouw droomvrouw. Ja, dat denk ik wel. Ja, je, ja. Moet, op, ja, je moet gewoon, uh, wat ik al zei, lekker over de oude, uh, de overheen, uh, de, over oude hoeren met z'n tweeën. En dan uh, kom je er was wel uit. Is het überhaupt terug te draaien? Of is het echt forever? Uh, uh, ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit, maar je schijnt het te kunnen terugdraaien. Maar of het dan... Werkt, is een tweede, schijnbaar. Dat heb ik mij laten vertellen. Maar, maar wel lijkt wel, dat het wel kan, ja, eigenlijk. Ja, alleen of het, ze gaan jou niet de garantie geven dat het werkt. Of dat het hetzelfde werkt. Hoe reageert je omgeving als je vertelt dat je gesteriliseerd bent? Verschillend, want sommige mensen zeiden wel echt zo van... Ja, oh, dit wist ik al lang joh, en dit en dat. En uh, dat, het, dat ik zo een beetje in elkaar zat, van, dat ik erover nadacht al en, uh, en dit en dat. En er zijn ook mensen die wel zeiden van ja... Uh, heb je er wel een beetje over nagedacht, dit en dat, met kids, en, uh, waarom ben je geen kinderen? Nou, dat hoe vind ik... je dat, dat mensen dat dan vragen? Want dat, dat, ook hemel bijna. Prima. Ja, helemaal ja, prima. Terwijl ik ik ben... Denk je dan niet van dat mensen denken van, natuurlijk van, denk je er over na, weet je? alsof je niet helemaal 100 bent. Oh, op die manier bedoel jij? Um, nee, want ik denk dat ze inderdaad die vraag stellen en dan kan je dat denken. Maar ik denk dat ze dat stellen op de manier van dat ze willen dat ik vertel van waarom en uh, dit en dat, waarom ik er niet voor kies en zo. Want hoeveel procent kans denk je is er, en dat is natuurlijk een kutvraag, maar dat je spijt krijgt? Dat is uh, ja, wederom 0,0000003 procent kans dat ik spijt krijg, denk ik. Ja. Gewoon nagenoeg niks, niet Wil je bijvoorbeeld later wel gewoon op de kids van, uh, van je familie passen? Ja, en... joh, dat, is wel, dat vind ik wel lachen hoor. Als iemand zegt van... Uh, van uh, ik kom even die kleine hier even een dagje neerzetten. Uh, dan zeg ik let's go. En dan ga ik met die kleine gewoon uh, voetbalwedstrijd uh, pakken, ja. bijvoorbeeld. Maar dan kan je hem na een paar uur weer gewoon lekker Ja, en dan heb je gewoon... Alle... En dan, dan is het, ja, oh, mijn Patsy is fucking hard en dit en dat. En dan, uh, dan uh, is hij gewoon lekker weer terug. Ja. En dan, uh, ja. Maar het is ook niet inderdaad dat je kinderen haat. Het is gewoon je nee, jezelf. Nee, nemen. nee, nee, nee, nee, nee. Het is bij mij, je hebt ook echt mensen die zeggen, ja, ik vind kids zo, ik vind kids zo ontzettend kut. Ik wil er niet aan beginnen. Dat is het bij mij niet. Uh, maar wat ik al zei, mijn broertje heb een kleine. En uh, als die zegt van, uh, uh, wil je even oppassen? Dan zeg ik, uh, let's go. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Dat was hem. Nice. Nice. Hey, hou jij eigenlijk meer van sushi of bijvoorbeeld tapas? Als je dan... uh, ik vind alles wat klein is lekker, want ik ben gewoon aan het keilen. En dan... Ja, maar je moet kiezen, sushi of tapas. Oké, okay, heel kort. Ik denk sushi. <laughs> ik denk ook.